Ik ben Jo en het is vandaag zondag 2 februari 2019 en de zon schijnt. En als de zon schijnt ben ik altijd heel blij en positief, zoals iedereen eigenlijk. Maar goed, ik ben dan ook echt een zondagskind. En uh, wat is een zondagskind, denk je? Dat ga ik je in de volgende tekst uitleggen. Dus luister maar goed en lees maar mee. Veel plezier! En een fijne zondag! Wat is een zondagskind? Ik ben geboren op 27 november 19. Oeps, heb ik toch bijna mijn leeftijd verraden. Dat was een zondag. Ik ben dus letterlijk een zondagskind. Dat is dus betekenis 1. Letterlijk, iemand die op zondag is geboren. In de figuurlijke betekenis is het iemand die voor het geluk geboren is. Die persoon heeft heel veel geluk in het leven. Dat slaat momenteel ook wel op mij. Ik heb super veel geluk en ben ook heel gelukkig. In de psychologie is het een persoon die alles positief bekijkt. Iemand die heel positief in het leven staat. Ja, sorry, ik ben ook heel positief. Dat is de derde reden die op mij van toepassing is. En vroeger... Geloofde men dat zondagskinderen, dus mensen die op zondag waren geboren, in de toekomst konden kijken? Hierin moet ik jullie teleurstellen. Ik kan helaas, of misschien wel gelukkig, niet in de toekomst kijken. Maar verder ben ik wel op en top een zondagskind. Op welke dag ben jij geboren?